Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de cel. We gaan het hebben over het plasmamembraan en de organellen. Een cel bestaat uit een plasmamembraan waarin verschillende organellen zitten. Dit zijn kleine orgaantjes met allemaal een eigen functie. We hebben organellen zoals de celkern, ook wel de nucleus, mitochondriën, ribosomen, lysosomen, het endoplasmatisch reticulum en het Golgi-apparaat. Een plasmamembraan bestaat uit twee lagen met fosfolipide. Dat is een vettige stof en zorgt zo voor waterafstotend membraan. Verder steken er eiwitten door het membraan heen, waarvan er heel veel verschillende soorten bestaan. Maar veelal hebben ze de functies, aangeven dat de cel lichaams eigen is, dat is de immunologische identiteit, dat belangrijk is voor het afweersysteem. En we hebben nog receptoren die berichtjes kunnen herkennen, enzymen die een chemische reactie kunnen versnellen, en transport eiwitten, die stoffen door het membraan kunnen vervoeren. Zoals ik al had verteld hebben organellen allemaal hun eigen functie. De celkern is waar het genetisch materiaal ligt opgeslagen, in de vorm van DNA. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de cel. Hier wordt namelijk het stofje ATP gemaakt, de benzine van het lichaam. Ribosomen maken eiwitten. Een kopie van het DNA, genaamd het RNA, gebruiken ze als recept om losse aminozuren aan elkaar te knopen tot een eiwit. Het endoplasmatisch reticulum bestaat uit twee delen, het glad endoplasmatisch reticulum en het ruw endoplasmatisch reticulum. Het glad endoplasmatisch reticulum maakt lipiden, onder andere fosfolipiden voor het plasmamembraan, en steroidhormonen, zoals testosteron en cortisol. Het ruw endoplasmatisch reticulum staat in het teken van eiwitten die bestemd zijn voor buiten de cel. Alles wordt verzameld en richting het Golgi-apparaat gestuurd. Het Golgi-apparaat krijgt pakketjes met eiwitten van het ruw- en de plasmatische reticulum. Hier worden ze verpakt in blaasjes, de secretoire granula. Ze worden in de voorraadkast gezet en wanneer het nodig is smelten de blaasjes samen met het celmembraan en komt de inhoud vrij buiten de cel. Dan hebben we nog lysosomen. Dat is een type secretoire granula waarin eiwitten zitten die grote moleculen kunnen opbreken. Lysosomen zien we dan ook veel in onze afweercellen, zodat de eiwitten de bacteriën kapot kunnen maken. En dan hebben we nog het cytoskelet. Dat is een netwerk van kleine vezels die zorgen voor de vorm van een cel, het bewegen van het cel en het bewegen van organellen binnen de cel. Dat was de basiskennis over de cel. Je hebt geleerd over het plasmamembraan en het aantal organellen. Bedankt voor het kijken!